Helemaal zin. Hier, het heet niet. Als zij schraagt, dan gingen we daar. Ze draagt ze de Ja, goed gedaan. Dan lopen we er. Uh, nummer 1. Ja. ja. Ja, ook niet. Dan gaan we dit even weten? Ah. Dan moet jij twee filmen en uh, en dit vasthouden. We moeten hem hier vasthouden. Blondie. <laughs> Anders geeft hij mij de camera maar. Ga jij dat maar vast. neem ik hem over. Ja. Kijk, we gaan even meten. Zo. En dan moet hij tot de beel, dus dan wordt het een eh, iets hoger. test op de schouder en dan halverwege de borst, ja. Oké. Okay. En 120 wordt het. Hey dames. Ik heb wat bij voor jullie knap het blondie. Oh, leuk! Hey, het zijn een paar dekens. Een zebra De Recutex deken. Waarvoor is de Recutex? Dat is een therapiedeken. daar wordt blondie helemaal soepel en ontspannen van. Cool. Een hele fijne regendeken. En is die voor opstaan? Die kan ook voor op stal en er zit een speciaal laagje in dat je nooit meer een zweetdeken nodig hebt. Heerlijk. En een vliegenmasker, wat de vervelende insecten. En die past alweer mooi bij de zeveneken. Helemaal top. je. Ja, kom help alsjeblieft. <laughs> Hoe, je... we Hoe bege... werkt het? We gaan van onderaf aan gaan we hem sluiten. En het... Het lijkt alsof dat die bovenste verkeerd is aangezet, zie je dat? Met deze wel. zijn horizontaal, deze zit in een keer verticaal. Maar dit hebben ze gedaan zodat die mooie dicht blijft zitten. Oh, een mooie... ja dat is heel handig. En we dat hebben ook goed. nog een frontrimmetje. Dat is deze? Dat is die. Dan moet die net zoals een Ja, vliegen. super. Nou, Blommie heeft hier een prachtige frontrim nu. En dan moeten ze ook nog vliegen kappen. Ja. Die is. Ja, ja. Ik hem helemaal Ja, ik pak ook even de vliegenkap. Ik zie al waar de oren in moeten. <laughs> Heb je goed gezien? <laughs> Heb je goed gezien? Oh, hij is Misschien wat de eerst in. Haar leven dat ze. Oh nee, ze heeft nog vaker opgehaald. Nee, ze van de voorjaarscollectie. Dat ze... Kijk, oh is Jalon ja, goeie. Nou is het al geregeld. Je ziet dat die mooie bol staat. Hier die oogjes zijn mooi vrij. En dan kan de er, er gewoon doorheen kijken. Die kant. Dat is nou... Uh, nou is dit masker en de deken gemaakt van de zebraprint. print. De zebra print die doen insecten desoriënteren. Dat is een heel chic woord. Oftewel, insecten worden helemaal tureluurs en die zeggen, ik ga lekker naar landen. Dat is uh, en, beter. Ja, dat is beter. En wat altijd verstandig is, is dat je regelmatig... Ook je masker en je deken wast in het seizoen. Want jouw pony gaat ermee rollen, stof gaat over die deken heen zitten, gaat in die gaatjes zitten en het is zelfs zo dat hij daardoor ook wat slechter doorheen kan kijken. Dus je moet hem één keer in de zoveel tijd moeten wassen, dat ze dan de ventilatie en het op. Kunnen... Ja, en uh, dit is een, een stofje en de deken kun je prima thuis in de wasmachine stoppen als je verstandig bent. Een kopje wat buk als wasmiddel, want dan weet je zeker dat alle eigenschappen blijven bestaan van de deken. Hebben we die al thuis? Toppie. En dan uh, heb je heel lang te zien van de deken. Hey, Tess, dit, is, dit is een hele speciale deken. Want ik heb net verteld dat het een regen deken is, maar eigenlijk heb ik het niet goed verteld. Want Dit is ook een regen deken. Dus, oh, kijk, je hebt het, je hebt het al hartstikke goed. Toppie. Heb je dan magneetje gezien wat ze zitten? Ja, die uh, Bella heeft ook uh, Bella en de andere paarden hebben precies hetzelfde deken. En uh, daar moeten we eerst een magneetjes doen. Hupsky. oké Nou dan... de je zit de onderflapje vast. Ja. Zie je dat? Die gaat niet los. Maar dus, uh, deze ook op het begin dacht ik, oké, okay, weet je wat? Wat is dit? Maar blijkbaar blijft het hier van beter zitten. Dan als deze hier overheen gaat, dan kan het helemaal niet meer los gaan. Oh, wat goed voor jou. Hey, wat is er nou zo speciaal aan deze dek? Die dek is waterdicht en je ziet dat hij een heel apart kleurtje heeft. Hij is zilverkleurig. Mm -hmm. Nou, wat hij doet is als de zon schijnt reflecteert hij de zon, dan zegt hij kst, wegwezen. En hij is ook zilverkleurig aan de binnenkant. En wat dat weer doet is als het koud is houdt hij de lichaamswarmte vast. Okay. Nou, zie je het als een stukje aluminiumfolie die je ergens omheen doet wat lekker warm blijft. Ja. Nou, en dat zorgt ervoor dat deze. Dek regendeken eigenlijk ook een winterdeken is. Want hij is, je kunt hem gebruiken tussen de plus 16 graden tot en met de min 10. Zo. Hey, dat is bizar, hè? Ja. En. Ja, ik wil wel vragen wat is dat ja, rode stofje? Dat dan? rode stofje, dat is wat Bucas noemt stay dry. Stay dry En dat is, vrij vertaald, blijft droog. Wat deze doet, is razendsnel het zweet van blondie opnemen oh. en dat zorgt ervoor dat blondie altijd een droog laagje op die vacht heeft en daardoor wordt hij niet koud kan hij niet ziek worden okay. dus als jij klaar bent met het rijden en hij blondie zweet nog dan hoef je haar geen zweetdeken op te doen dan kun je gelijk deze deken erop doen en dan zeg je dag schatje tot morgen oh. goed hè? leuk nou we hebben verstelbare buikzingels. En dan moeten die altijd gekruist. Ja, die moet je gekruist doen. Waarom eigenlijk? Ja, dan blijft de deken gewoon het mooiste liggen. Oké, okay, dan weet ik het ook weer. En we hebben elastische beensingels. En waarvoor zijn die? Ja, een beensingel moet voorkomen dat... Oh, sorry. Oh. <hijen> <hijen> een beensinger moet voorkomen dat de deken scheef gaat liggen. Maar jullie hebben een hele goede maat al uitgekozen. Dat heb ik al gezien. En dan heb je eigenlijk geen beensingels meer nodig. Want dan blijft de deken als je de goede maat hebt, blijft al uit zichzelf goed liggen. Nou, wat ik wil voorstellen is, sta je voor je gaat hem straks de eerste keer eh, naar buiten doen. Laat dan gewoon die beensingeltjes wel even los eraan. Aan het einde van de dag, als de deken nog perfect ligt, dan weet je zeker dat je die beensingels niet nodig hebt. Ik zal wel even uitleggen hoe je op een goede manier de beensingels bevestigd, want daar is heel veel misverstand over. Wat je namelijk moet doen is, je gaat deze, die gaat van achter naar voren, heel goed. En dan hebben we er nog eentje aan de, aan de achterkant en dan zie je dat die best los zit. Alleen die, die andere, die halen we binnen door langs. We gaan al een shot krijgen van tussen de Benen. Maar goed, oh, rustig maar, rustig maar. Hij is, is, is er nog niet blij mee. maar deze gaat de kruis links doorheen en dan gaat hij naar deze kant toe even kijken wat oogje zit. zo dus wat je hebt gedaan is dan zal ik even ga ik even raad doen uh, dus dit zijn de achterbenen van blondie ja? en de beensingels blijven aan dezelfde kant alleen hij, hij gaat er tussendoor gaat hij de kruis links doorheen dus je maakt er een soort x van dus, ja, dus dan blijft hij beter zitten dan blijft hij beter zitten maar nogmaals, uh, jullie hebben de goede maat en waarschijnlijk heb je niet eens de beensingels nodig. Okay. Er zit ook nog een bilkoord, of bilriepje aan, dat is deze. En die kun je... Hey, er zit ook nog een die gaat weer onder de staart langs, naar deze kant. En dan heb ik een En dan kan die helemaal nergens mee heen. Maar waarom zit je nou eigenlijk uh, hier nog wel een stukje? Daar kun je eventueel nog de staart uh, onderdoor doen. Oké. Okay. Zo. En dan als we dan gaan schuren, ja. dan, dan gaat het alleen voor handen. Ja, mooi en hè. Ook... Zo blijft ook die flap mooi, uh, mooi op de plek. Hier zit zelfs nog een stukje reflectie in. Dus sta je voor je hebt hem in de wei staan en het wordt donker. Dan kun je hem nog ook zo met een zaklampje heel makkelijk weten te vinden. Hey Tess, dit, uh, dit is die rekentekstdeken. Nou, ja? dit, is, dit is voor heel veel mensen een hele spannende deken. Dan heb ik een vraagje nu al. Waarom heeft deze dan wel zo'n dingetje? Die andere deken... Die Power Turn-out Light is zilverkleurig. Hè? Ja. Dat is een, een, een deken, dat is zijn uh, jasje, die hij de hele dag om heeft. Die deken, die sluiting, die ko komt ook meer onder spanning te staan. Ja, dus... En, en die andere sluiting is, is makkelijker open en dicht te maken, maar die is ook eigenlijk sterk, die is van roestvrij staal. Mm -hmm. Dit is een, wat wij noemen, een therapiedeken. Dit is een deken die je een paar uur voor en een paar uur na gebruikt. Je kunt hem ook gerust uh, op stal mee laten staan. Deze kwam dan niet onderspanning te staan, want deze dan een paar uur voor en een paar uur na rijden. rijden. Ja. Nee, de, dus dat is de reden dat hier een iets andere sluiting op zit. Wat deze deed doet, dat is heel spannend, wat hij doet is bloedcirculatie stimuleren. Nou, ik gaf net al aan toen ik aankwam lopen. Wat hij gaat doen is, je ziet het al, nou is al ja, heel relaxed. Uh, maar die zorgt ervoor dat Blom heel ontspannen en heel soepeltjes is. Dus stel je voor dat die keer wat gespannender is, dan zul je met deze deken merken dat hij minder gespannen is. Stel je voor je gaat straks wedstrijden rijden, dan is het zeker aan te raden om voor- en na het rijden te gebruiken. Voor die tijd zorgt hij voor een stukje soepelheid en ontspanning. En na die tijd zorgt hij dat je beter herstelt, minder snel spierpijn krijgt. Oké. Okay. Nou. Stel je voor, je bent niet in de gelegenheid om die deken een paar uur na het rijden te verwisselen. Dan lijm gewoon liggen, dat is niet erg. Je kunt hem ook gerust een dag lagen te liggen en je kunt hem ook zelfs nog als onderdeken gebruiken. En dan pak ik heel even de Power Turn-out Light erbij om jullie te laten zien eh, hoe dat werkt. Nou is dit de, de Power Turn Out Light. Oh kijk, zitten hier nee, dinget en daar ook. Ja, heel goed gezien. Kijk. Deze Even gaat wachten. onder ja? Ja? en deze plakken we ertussen. Zo, o, wat nou wat zit die vast en dan hebben we aan dat ook aan de andere kant. Daar is Kimmetje al goed mee bezig. En dan hebben we aan de andere achterkant hebben we ook nog iets. Dit is van de Rekentex deken en dit is van de buitendeken. En dan haal je dat klittenbandje er zo doorheen en dan zitten ze ook vast. Dan heb je hem twee keer voor en twee keer achter heb je hem vast kan hij geen kant op, dan blijft hij mooi liggen. Heel erg bedankt dat wij deze dekens is hoog, en Blondie is er ook blij mee. Blondie is er gelijk helemaal rustig van. Dus hij, is, hij is soms al te slapen en nu is hij is ook heel gezet, heel heel heel erg bedankt. Nou, graag gedaan. Ik vind het leuk om Blondie ook een keer in het echt gezien te hebben. Ja. Ik vind dat jullie echt zijn hebben met zo'n knapper en zo'n brave, want Blondie is hartstikke braaf. Nou, ja. ik volg tot luk dames. Tot de volgende keer. Tot de volgende Hoi. keer. Doei.